In deze video laat ik zien hoe je in Teams een opdracht kunt beoordelen die is ingeleverd door een student. De opdrachten verschijnen altijd in het gesprekken tijdlijn, maar mocht je onnodig scrollen willen voorkomen, dan kun je gewoon naar het tabblad opdrachten gaan en daar vind je een totaaloverzicht van de opdrachten die je hebt toegewezen en die je nog moet beoordelen. In het kopje, onder het kopje toegewezen, zie je dat hier vier opdrachten staan en de onderste is de meest recente en daarvan is nu één ingeleverd. Ik klik erop en ik krijg dan verschillende mogelijkheden. Je kunt allereerst de opdracht nog bewerken. Je kunt ook zien wat studenten zien door daar te klikken. En je kunt ook eventueel de resultaten exporteren naar Excel. In het lijstje met studenten zie je bij een van de studenten hier dat het is ingeleverd. Als ik daarop klik, dan opent het werk wat de student heeft gemaakt. Dat werk is in dit geval een Word document en dat wordt binnen Teams geopend in Word Online. Ik kan nu twee dingen doen. Ik kan een feedback geven aan deze kant en eventueel punten, maar dat is bij deze opdracht niet ingesteld. Of ik kan in de tekst zelf opmerkingen maken. Als ik hier klik, dan kan ik een nieuwe opmerking toevoegen op de plek waar ik de cursor had staan en de student zal dus bij deze uh, bij dit document bij het openen van dit document al mijn opmerkingen in de tekst zelf terugvinden. Dat kun je zien aan de hand van de kleine tekstballonnetjes die dan rechts verschijnen. Dus ik kan hier mijn feedback geven. Ik kan dat ook doen in het feedbackvakje rechts. En mocht ik dat hebben gedaan, dan kan ik ook een rubriek, een beoordelingsmodel hier toepassen, waarbij ik ook uh, punten kan toekennen of een score kan geven. Vergeet dan niet op retourneren te klikken en op dat moment kan de student mijn feedback in het document en in dit tekstballonnetje hier terugvinden bij de opdracht en dan is dat klaar.